Hoi, oh ja, ik ben Ferdinand van Voice. Ons platform heeft een update gehad en daarmee is het nu mogelijk om openingstijden of filtergroepen heel makkelijk aan je belplan toe te voegen, zonder alles overhoop te halen. En ik ga je laten zien hoe dat werkt. Nou, het is nu dus mogelijk om in een bestaand belplan openingstijden toe te gaan voegen. Dat doe je door bovenaan op stap toevoegen te klikken. En vervolgens kies je daarvoor de tijdgroep en je openingstijden. En kan je aangeven wat er met de onderstaande stappen moet gebeuren. Dat valt onder voldoet aan en dan klik je op opslaan en je ziet dat het eigenlijk meteen al klaar is en vervolgens kan je bij het voldoet niet aan nog een voicemail gaan instellen en dan kies je bijvoorbeeld voor gesloten. Dus als je niet geopend bent krijgt klant gelijk de voicemail te horen. Kom je hier toch niet uit of heb je vragen? Laat het ons even weten. Team klantgeluk zit altijd voor je klaar.